Emmy Von Du presenteert... Familie de Roo. Hey man, waar zijn jullie? Hey schat, nou het is rustig op de weg, schiet al aardig op. Over hoe lang zijn jullie hier? Maar hoezo willen jullie dat weten? Ja, hij heeft er toch geen puinhoop van gemaakt? Hè? Ja, dat doet mij zo niet, die is heel verantwoordelijk. Brrr. Hé, hey Janine. Ze zijn er bijna. Het is alleen nog... Een troep zeker. Ik kom er zo aan. Oké. Okay. Johoe! Wat een puinhoop zeg. Heb jij het hele weekend niks opgeruimd? Ik, ik was te druk bezig. Met het gamen zeker weer. Wat denk jij? Buurvrouw Janine die lost het wel weer op. Maar ik zeg, de oude truc die altijd werkt, de over. De oven. We zetten alles in de oven. Daar komt jouw moeder voorlopig toch niet. En klaar is Kees. Heb je dat zelf ooit een keer eerder gedaan? Jawel, ik werd op heterdaad betrapt. Maar een ezel? Het ah. zou mij verbazen. Je ah, hebt toch een beetje vertrouwen in je zoon. Zo, die is klaar. Joeroe, we zijn thuis. Nee, hey. maar... Nou uh, Anneke, ik moet je toch gelijk geven. Helemaal toppie Martijn. Hey. Ik zei het toch? Mam, ik heb honger. Ik heb zin in een kaasbroodje met ham. Daar heb ik een filmpje van gezien. Echt? Oh, goeie. Even kijken.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 Martijn de Roo. Hoortjes oh, wat? Ja. Volg me dat van je tegen. Sorry, was een slecht ideetje. Een ezelstoot genoeg twee keer, hè? Tot de volgende aflevering.